Dat klopt. Ja. Ja. We hebben hier in Nederland, omdat onze cultuur maar een klein beetje hoeft te worden aangepast. Want dat is het, hè? dus een strijd tegen de cultuur. Uh, zie je dat we hier relatief uh, nog vrijheid hadden. En Duitsland en Nederland zijn daarin weer uh, hetzelfde. Oostenrijk zou daar kunnen bij betrekken. Scandinavië heeft het minste uh, beperkingen gehad, want dat is de beoogde Europese cultuur. En uh, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, waar de cultuur het hardst kapot gemaakt moet worden. Daar zijn de lockdowns het sterk. Oké, okay, vertel daar even wat meer over deze cultuurstrijd. Ah, en en dit dit is een cultuurstrijd. He, en dat wordt, wordt steeds uh, duidelijker, ook vanuit de WHO, op aangestuurd. Het gaat over gedragsverandering. Het heeft niks met virusbestrijding te maken. En ik dacht, nou ja, ik bedoel, daar kunnen we het nog wel even over hebben. Maar het, het houden van afstand doet niks. Ja, want, want, het handen wassen doet niks. Nee, want Het is wel belangrijk dat we erover hebben, denk ik, inderdaad. Want volgens mij is, jou, is jullie beeld ook, of jullie claim is ook, deze virus... Vierig uh, waanzin wordt gebruikt als excuus ja. om de cultuur te veranderen. Want de cultuur ja. moet kapot. Of cultu bepaalde cultuur de, de, de de kapot. Wordt, Kijk, waar er naar gestreven wordt, het wordt steeds duidelijker. Er zijn, zijn steeds meer mensen die dat ook zien. Um, zo Jan Detaille, uh, de minister van Buitenlandse Zaken van China, was vorige week hier even op bezoek. Waarschijnlijk om uh, te spreken of het allemaal volgens plan gaat. Um, met het sociale puntensysteem waar we nu naartoe gaan. Hè, alles voorwaardelijk maken. Als je je testen mag je wel naar een festival anders niet. Dit is, dit is uit het, uit het Chinese draaiboek. We gaan naar de Europese superstaat. Je ziet ook dat de Europese Unie dadelijk als redder moet gaan optreden om te homogeniseren wat al die maatregelen dan moeten doen. We worden allemaal gedwongen mondkapjes te dragen, terwijl in Tsjechië het virus al, al maanden weg is. Ja. We hebben daar al lang geaccepteerd van dit, dit, je dit, moet, dit was moet. Ja, Ik heb toch even meer nodig om dus, te volgen wat hier aan de hand is ja. volgens jou, want... Ja. Uh, je gooit nu heel veel dingen de eter in, maar ik, ik heb het niet ja. echt een houvast aan. Want wie wil die cultuur veranderen en met welk doel en, ja. en waarom? En... Nou kijk, uh, het is altijd Wat mis lastig, ik omdat ik zoveel de krant lees? Maar ja, het is altijd lastig om, uh, om te gaan speculeren uh, naar daders en motivaties. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk niet. Je, je doet het net. Nee, ik, nee, ik, ik je beschrijf zegt... wat er feitelijk gebeurt. En dan kan ik wel even toelichten. Ja. Waarom heeft het RIVM het over boetes als je je zwembadje vult? over dat drie zoenen niet meer kunnen. Dat je nog maar één seksuele partner mag hebben. Uh, handen geven. Nou, wordt afgeraden om meerdere seksuele partners. Uh, maar volgens mij, ja, maar vanaf... waarom heeft het E.V.M. het over gedrag? Omdat, waarom? Omdat, een, omdat je gedrag een groot effect heeft op het verspreiden van het virus. Is dat zo? Volgens mij is dat zo, ja. Volgens jou, welke onderbouwing ja. heb je daarvoor? Ome Rutte die mij vertelt hoe het, hoe het echt is. En de mainstream media denk die jij, ik lees en die ik geloof. Denk jij dat Rutte wel eens niet de waarheid vertelt. Ja. Waarom zou hij dan nu wel de waarheid vertellen? Denk je dat Rutte ooit wel de waarheid gesproken heeft? Nee. Oké. Okay. Dus ja, hij heeft ooit de waarheid gesproken. Waarom zou hij, hij dan nu Hij zal vast liggen? wel eens. De een, een, een klok die, die stilstaat, heeft twee keer per dag de juiste tijd aan. Ja, maar je, vraagt, je zegt nu tegen mij, heeft hij ooit gelogen? Ik zeg ja. Dus waarom zou hij niet, nu niet ook liggen? Nou, ja. Dat is een... Dat is een drogredenering van de bovenste plank, nee, Want, nee, nee, nee. want dat, is een, dat is een verdachtmaking op basis van nee. voorgaande fouten. Nee. Waar, waar ik jou op aanspreek, en dan ga je het weer uh, uit de context halen. Waar ik jou op aanspreek is, waarom vertrouw jij Rutte? Oh ja. Wat, wat, ja. wat, wat ja. is de reden waarom je, omdat ja. Rutte het zegt? Dan zeg je, ja, maar nee, nee, hij heeft nee, je in het nee, verleden nee, ook wel nee, nee, eens nee. voor de gek gehouden. Nee, sorry, hey, ik zal even specifieker zijn dan Rutte. Nee. Ik vertrouw de instituten, zoals ja. de WHO, R RIVM en dergelijke. Ja. Uh, omdat ik geen reden heb om een cultuurstrijd of een verandering van cultuur aan te nemen. Zoals jij dus je, je, je bent Dus fein... mijn vraag is, ja. kun je me dat uitleggen? Waar die cultuurstrijd... En, dat, en... dat ben ik aan het proberen, ja. maar ik denk dat we daar een paar uur voor nodig hebben. <laughs> eh, het belangrijkste ik is... Ik heb tot drie uur de tijd. Ja, ik niet. <laughs>